Het is hier een prachtig uitzicht. Ik ga jullie even mee laten genieten, want het is echt wel de moeite. Met het laatste filmpje van, uh, van de midang serie en dat gaat over uw intuïtie. Want volgens mij um, gaat Midang ook heel erg over naar binnen keren, jezelf keren, heel erg voelen wie je zijt, waar je voor staat en dat ook telkens ook moet evalueren tijdens je leven te Doen is om mijn intuïtie steeds verder te ontwikkelen. Dus dat is ook mijn vraag niet? nu, hoe doe jij dat? En waarom heb ik het hier over intuïtie? Omdat het in het deel van ons zich voor mij eigenlijk al die, meer dan een jaar roept om naar hier te komen. Dus in die zin is het ook heel heel fijn om daar naar te luisteren en om hier te zijn, um, omdat mij daar enorm veel brengt. Um, ik kan daar heel veel verhalen aan geven, dat ga ik nu niet doen, want wordt het filmpje veel te lang. Um, maar ik wil vooral wel, wel heel erg aan u meegeven, of u de vraag eens stellen van hoe ontwikkelt jij je intuïtie steeds verder, hoe luistert jij steeds meer naar je blauw mannetje in jouw positie, um, hoe volgt je, je hart en als je zoiets hebt van, goh, eigenlijk wil ik dat wel veel vaker gaan doen en ik weet wel, dit zou ik willen of dat zou ik graag hebben of, of die situatie daar wil ik eindelijk mee ophouden of daar wil ik iets mee doen, maar het lukt me niet helemaal. Of, Weten dat wij vanuit jouw evolutie allemaal klaarstaan om er voor u te zijn. En uh, dat je de keuze kunt maken bij ons om in september start um, het evolutietraject. Waarbij je echt gaat leren om meer zelfvertrouwen te hebben, meer veiligheid te ervaren in jezelf, um, veel meer in jezelf te staan. Uh, echt energievredende patronen doorbreken, daar klaar mee zijn, en een nieuwe identiteit bouwen. En in oktober start je je levensstroom, waar we heel erg focussen op die intuïtie verder ontwikkelen. En het is zacht uitgedrukt, maar er zijn al heel veel mensen die die evolutietrajecten gevolgd hebben en die echt al hun leven veranderd hebben daardoor. Dus in die zin, als je echt voelt van, oh, dit wil ik al langer, boek dan een focus sessie bij mij in, want als je dat doet voor de derde september, dan heb ik ook nog een extra bonus sessie van uh, anderhalf uur online om je doelen te bepalen voor dit najaar. Om daar heel helder over te zijn. Want je kunt pas een doel bereiken als je ook heel helder hebt wat je dan precies wil bereiken. Dus als je zelf voelt van ja hier wil ik iets mee, neem dan nu ook actie. En zorg ook dat je daar naar luistert, dat je je hart volgt. Want telkens als je dat doet ontvangt je heel veel cadeautjes. Zoals dit bijvoorbeeld. Kijk eens hoe mooi dat, dat is. En hier is nog een ander cadeautje van mij. Nee. Ben je al Ik heb wel, nee. ik heb wel een, probleem. Heeft een probleem. Ik vind mama niet, ik vind papa, eh, papa niet en Liliana niet. Maar ik moet pipi doen. Oh oh, dan moet ik naar beneden denk ik. Ja, maar ik moet echt heel drinken. Oké, okay, okay. hier mag niet. Oké, okay. daag lieve allemaal. Tot de volgende keer. Doei.